Mensen van Zigeuner Games NL. Ik ben Rick en ik start hier vandaag een nieuwe Minecraft survival serie met Rick. Oké, okay, laten we starten een nieuwe singleplayer wereld. Ik noem hem. Oké, okay, we gaan starten. Oké. Okay. Even wachten, even laden. Oké, okay. <coughs> oké. Okay, dit is de wereld. Ik hoop dat ik... Ja, ik heb volgens mij geen lek. Ik ga eerst even wat hout verzamelen. Om straks een ex mee te maken. En daarna een beetje bomen te kappen. En ook nog een keer een schep. Want ja, ik heb ook natuurlijk... Uh, een schep? Ja. <laughs> een schep. Ik heb ook nog dirt. Zand en zo. Zand nodig en zo. Om glas te maken. En ik moet zeker ook. Ik moet ook nog mijnen. Dus dat ja, wordt nog wel wat. Kijk, die heb ik gelijk ook bij. Coco. Trouwens, als jullie willen weten welke texture pack ik gebruik. Ik gebruik Faithful Texture Pack. 64 keer 64 Even wereld laden. Ik gebruik Faithful Texture Pack. Ik zet de downloadlink in de beschrijving. Als ik aan denken natuurlijk. Uh, oké, okay, wat gaan we doen? Oh, laat dit ding zo traag. Even wat hout maken. Een... Crafty table. En wat sticks. Oké, okay, waar gaan we ongeveer ons huisje maken? Ik denk dat we ons huisje ongeveer hier gaan maken. Uh, hup. een pickaxe, Oh, zo so. en een ex door oh, sticks oh shit sorry sorry mensen maar tegenwoordig eeeh wat gaan we nu doen? een schip. 1, 2, 3. Precies genoeg. Oké. Okay. Oh, wat? Oké, okay, ik heb een tijdje geen Minecraft gespeeld. Dat ik niet op de computer mocht. Ik ga mijn chest inzetten. Oké. Okay. Wat we gaan doen. We gaan in ieder geval achter de chest mijn maken ik denk dat het zo mooi uitkomt zien ook oh, als wil je ook een keer uh, meedoen met zich stuur dan een gastrol in naar onze e-mailadres de email, e-mailadres staat ook in de beschrijving of ik edit hem in het filmpje maar ik weet nog niet uh, dat zullen we dan wel zien Even kijken. Ja, ik heb genoeg van Pikax. Ik denk dat dit alvast genoeg is dat ik even. Zo, 1, 2, 3. 1, 2. Kijk. Ook weer achievement. Oké. Okay. Oké, okay, um, wat gaan we doen? We gaan zo meteen nog even wat hout hakken. En dan gaan we... Ik heb eigenlijk de planning om een villa zoiets te maken. Hoi. Hoi. Kom hier lang, ga niet weglopen. Poesie. Kom bij mij. Oh mijn god, ik lek. Hier komen jij. Ik heb terug druk in het gaan om het ding te pakken. Houd. Houd. Houd. Houd. Oh, dit duurt nog wel even. Denk ik. Oké. Okay. Gelijk bij de filmpje heb je, heb je ook gelijk, gelijk mijn nieuwe intro en mijn nieuwe outro. Um, dat, dat zie je zo meteen allemaal. Um, wat ik.. Oh, kakao oh, Ik weet niet wat er ermee moet, maar oké. Oké, dan zul je zien dat ik nu weer in mijn huis kwijt ben. Auw. Oh, niet kwijt. Kan ik er ook slash set home doen? Ik weet het niet. Proberen. Kijk, in help. Uh, Oké, okay, dat is niks interessant. Uh, ik heb hem gewoon zo. Het geluid is één. Oké, okay, nu weet ik het wel hoor. Ik ben eng. Oh mijn god, ik hoor ook bij iemand bij mij, mij bovenlopen. Terwijl er echt gewoon helemaal niemand thuis is. Alleen ik. Dat is echt creepy. Dat is gewoon eng. Hebben jullie dat, hoor? is dat je dat hebt en dan... Te denken dat iemand boven loopt, maar er blijkt helemaal niet, niemand te lopen. Dat is echt creepy. Deze. Die ik nog wel hebben. Dieke weg. Deze ,ze ,ze ,ze. Zip. Zip, Oké. Okay. Die furnace die gaat... Eh... Hey. Hey, iemand die schrijft. Ik ben op Skype. even uh, dat ik aan het opnemen ben hoor. Sorry mensen. zet hem even op home menu. Ja. Yeah. Aan. hit opnemen. Oké, okay, dan gaan we weer verder. Uh. Oh sorry, zegt hij. Nee. nee. Uit. Oké, okay, nu ga ik niet meer reageren. Um, wat gaan we doen? We gaan hier dus naar boven. Oh, dit ziet er nog best wel mooi uit zo. Oh trouwens, ik ga nog even aan Jesse vragen of hij gaat opnemen. Of hij kan opnemen. Bij hem doet doet het uh, nam namelijk niet. Ehm, um, Wat Oké. Okay. Koppelston. Dirt, weer erin. Chicken. Pip. Uh, wat we nog moeten. We, we moeten nog kool hebben. Ik weet, ik weet echt niet hoe lang de opname nu al duurt hoor. In ieder geval al lang. Uh, ik ga even wat houden. steen. Steen. Trouwens, jullie krijgen ook nog wat, wat jullie nog meer krijgen te zien op dit kanaal. Uh, dit is eigenlijk een introductievideo een beetje. Wat jullie nog meer krijgen te zien op dit kanaal is Battlefield. Uh, Minecraft. Crossfire, Combat Arms. Ik weet niet of ik Combat Arms en Crossfire kennen, Maar in ieder geval, dat krijg je uh, te zien. Ik ga. Ja, ik ga mijn ouders vragen of ze. zo'n recorder voor de PlayStation kunnen uh, mag kopen. Dan ga ik ook recorder voor de PlayStation. Dat lijkt me namelijk leuk. Zodat jullie ook even mee kunnen genieten van Call of Duty of zo. Gewoon dat ik gewoon een beetje YOLO een beetje rond ga lopen daarin de map en dan een beetje mensen getrollen weet je wel, een beetje van dat. Uh. Oké, okay. ja, hier. Ik vind dat best wel mooi wordt eigenlijk. Ja, ja dat, ja, dat gaan we hier. Hier zo, hier zo in kan lopen. Dan weet ik dat dit ik even, laten we hier even twee koelplaatsen plaatsen. O oh, trouwens, we gaan ook, ik ga ook nog een Skyblox-serie doen. Of Jesse doet die. Ik zal het niet weten. Maar in ieder geval, ik ga nog... Ik of Jesse gaat nog... We gaan in ieder geval... Oké, okay, sorry dat ik mensen... Maar we gaan in ieder geval nog een Skybox serie doen. Op Eyes. Oké, okay, even reclame, Yolo. Uh, in ieder geval... Het is bijna tijd. Oké okay, mensen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Duimpje omhoog als jullie meer van dit soort video's willen. Meer als jullie een gastrol willen. Mail gewoon naar ons e-mailadres. En laat een reactie achter. Abonneer en groen duimpje. En dan zie ik jullie later.